Hallo lieve jongens en meisjes. Welkom bij alweer een nieuwe ballon tutorial video. Vandaag gaan we een alien hoed maken. Wat heb je hiervoor nodig? Twee ballonnen 260. De kleur natuurlijk die kies je zelf. Wat je zelf mooi vindt. Een ronde ballon. Alien geprint. Ook weer de kleur die je zelf kiest. Een ronde ballon. Doorschijnend. En onze ballonpomp. Hoe gaan we aan het werk? We nemen eerst onze twee ballonnen. En die gaan we natuurlijk opblazen. Anders kan je er niet veel mee doen. Haha. Hopplak idee. We laten een staartje over van ongeveer een drie vingertjes. Ik natuurlijk de ballon altijd stevig dicht. En met onze tweede ballon doen we net hetzelfde. Ook weer ongeveer drie vingertjes. Als je ziet dat dit iets te weinig is, kan je hier altijd een klein beetje lucht uitlaten. En hier een beetje knijpen, zodat je het juiste formaat krijgt. We kloppen deze ballon ook dicht. En nu kunnen we starten. Je kan ervoor kiezen om deze ballonnen aan elkaar te knopen. Ik doe dit niet. Ik verbind deze ballonnen door een kleine dubbel te maken. En waarom doe ik dit? Om de heel eenvoudige reden. Het hoofd is bij elk kindje anders. En door dit gewoon opnieuw los te draaien kunnen we de ballon altijd groter of kleiner maken naar gelang het hoofdje van het kindje. Dan nemen we het formaat van het hoofdje. Zo. En we draaien onze ballonnen weer samen. Nu maken we onze ballonnen een beetje soepel door er even in te knijpen. We maken een dubbele pinch twist Alleen? en wel niet. Hopla! Blijven oefenen, in dus de bootkast. De face twist doe je door deze twee bubbels, een beetje achter, uh, achteruit te trekken en gewoon te draaien. Als het gebeurt dat hier je ballon vlopt, welkom in de club. Heel veel oefenen en heel veel ballonnen je zal zien, na een tijdje gaat het gaan zelf. Voor de nek nemen we een bubbel van ongeveer een hand groot. Of iets meer zelfs. En nu gaan we opnieuw een dubbele pinch twist maken. opnieuw achteruit achteruitdrekken. En draaien. En nu is ons alienhoofdje klaar. Ons alien mannetje bedoel ik, is klaar. De beentjes die gaan we gewoon plooien. En hier een beetje masseren. En dan krijg je de juiste vorm. Ook bij de andere ballon Ziezo, voor de voetjes maak je gewoon een bubbeltje van ongeveer vier vingertjes. En opnieuw een klein bubbeltje voor een pinch twist. Bij het andere beetje doen hetzelfde. Nog een bubbeltje. En een heppetje. En zo. En dat is eigenlijk ons alienballaatje al helemaal klaar. En dat gaan we nu op het hoofdje maken. Neem je alien geprinte ballon. Je kan deze gewoon opladen en verbinden in de nek, of je kan ervoor kiezen om de elie nog een ruimte -helm te geven. Dit doe je door de ballon in de transparante ballon te stoppen. Hiervoor kan je altijd de hulp gebruiken van een stilo, een stift, Wat maar je ziet, met een beetje gebrukt en wat geduld komt dat helemaal goed. Als eerste blazen we onze groene ballon op. Dat is dus ons EDM-boogje. We knopen deze alvast dicht zodat er geen lucht uit kan ontsnappen. Dan nemen we onze transparante ballon en tussen de transparante ballon en de groene ballon. gaan we gewoon opnieuw ook nog een klein beetje lucht bijblazen. En dan krijgen we onze Alien Helm. Goed dichtknopen en dan gewoon verbinden tussen onze twee pinch En dan zijn we klaar om naar de ruimte te vertrekken.